De Hoge Raad kiest in dit arrest voor een uniforme manier van het alsnog openstellen van tussentijds beroep tegen een tussenuitspraak, die altijd een volledige appeltermijn garandeert. Er is heel veel jurisprudentie van de Hoge Raad over het instellen van tussentijds hoger beroep tegen tussenvonnissen. Hoe zat dat ook alweer? Je hebt tussenvonnissen en En Een vonnis is een eindvonnis, voor zover in het dictum, dus helemaal aan het einde van de uitspraak, een deel van het gevorderde wordt afgedaan. Dus als de vordering wordt toegewezen of afgewezen, of als de rechter zich onbevoegd verklaart, of een eiser niet ontvankelijk wordt verklaard, of als op een andere manier een definitief einde aan het geding komt voor een partij. Een vonnis waarin dat niet gebeurt, is een tussenvonnis. Bijvoorbeeld een vonnis waarin alleen een bewijsopdracht wordt gegeven of waarin alleen een behandeling wordt bevolen. Van een tussenvonnis kun je meestal niet tussentijds in hoger beroep. Je moet wachten tot het hoger beroep van het eindvonnis om ook te appelleren tegen de tussenvonnis. Behalve als de rechtbank tussentijds beroep heeft opengesteld. En dat kan de rechtbank zelf doen of op verzoek van een partij. En de rechtbank kan al in het tussenvondens zelf bepalen dat hoger beroep al open staat. En dan gaat de appeltermijn direct lopen. En partijen kunnen dan kiezen of ze al in beroep gaan of dat ze nog even wachten op een latere gelegenheid. En die latere gelegenheid die kan dus zijn na het eindvondens. Of na een volgend tussenvondens, waartegen wel tussentijds hoger beroep is toegelaten. Als je in appel gaat van een tussenvondens dan mag je ook eerdere tussenvondissen daarin meenemen. Maar ook als de rechtbank niet al in het tussenvondens hoger beroep openstelt, dan kunnen partijen aan de rechtbank vragen om dat alsnog te doen. De rechtbank moet erop letten dat de procedure niet onredelijk wordt vertraagd, maar is verder vrij in die beslissing. Zo'n verzoek aan de rechtbank moest volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad worden gedaan binnen de appeltermijn, dus meestal binnen drie maanden of in kort geding binnen vier weken. De rechtbank kon op zo'n verzoek beslissen met een simpel briefje of een rolbeslissing. Als de rechtbank dan inderdaad alsnog tussentijds beroep openstelde, dan moest dat hoger beroep zijn ingesteld binnen diezelfde appeltermijn van het tussenvonnis. Dus zelfs als de rechtbank pas na die appeltermijn op het verzoek besliste. Dus dan moest je soms al hoger beroep instellen terwijl je nog niet wist of dat zou mogen. En dat was wat onhandig. En daar wil de Hoge Raad nu vanaf. Voortaan is de regel dat de rechtbank op elk moment in de procedure... alsnog tussentijds hoger beroep mag openstellen. Dus ook als de appeltermijn van het tussenvonnis al is verstreken. Die toestemming die moet dan altijd worden gegeven in een nieuw tussenvonnis. En pas vanaf dat nieuwe tussenvonnis gaat de appeltermijn lopen. En zo heb je dus altijd een volledige appeltermijn om hoger beroep in te stellen.